Hoi, ik ben Jo. Welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. Het is geloof ik zomer geworden in Nederland. En ik dacht, laat ik jullie eens meenemen naar iets typisch Nederlands. De velden. Ik sta hier in een tulpenveld. En die is ongeveer een half uurtje rijden bij mijn huis vandaan. Met de auto wel te verstaan. En nou, zoals je ziet is het zomer geworden. En ik hou er wel van. Ik zal even de tulpen dichterbij laten zien. Mooie rode tulpjes. Typisch Hollands. Nou, en daar gaat het om bij mijn kanaal. Ik sta niet in de Keukenhof, want daar moet je voor betalen. En ik ben een Nederlander, ik ben zuinig. Ik sta gratis in de tulpenvelden. Van de Bollenstreek. Wilde ik even aan jullie laten zien. Vandaar.